Surf te snel met 5G van Mobile Vikings. Maar, ziet dat ze niet pakken. Nu ook te snel mobiel internet aan een onverantwoorde prijs.